Welkom in Leeuwarden. Wat goed dat jij hebt gekozen om hier in Leeuwarden te gaan studeren. Hier gaat de mooiste tijd van je leven beginnen, namelijk de studententijd. En ik zal jou Leeuwarden laten zien. E Vot is verbonden aan de Hotelsport Met 400 zittende leden is het de grootste studentenvereniging van Leeuwarden. Jaarlijks hebben wij ook hele leuke evenementen, zoals het kieën, het zeilen en natuurlijk het galen. Naast het drinken op de kroeg bieden wij ook sport aan op een woensdagavond. Zo doen wij hockey, tennis en voetbal. Lijkt het jou nou ook leuk om je aan te sluiten bij de leukste studentenvereniging van Leeuwarden? Meld je dan nu aan en wie weet zie ik jou de volgende keer met een biertje hier binnen.